Lijstjes. Heel veel verschillende lijstjes. Dat is waarom ik het vandaag ga hebben over Microsoft To Do. Welkom in mijn kantoor. Vandaag ga ik het dus hebben over Microsoft To Do. En ook dit is weer zo'n handig programma die productiviteit gigantisch kan verhogen. Wij hebben hier bijvoorbeeld op kantoor een lijstje voor de boodschappen of een lijstje voor ons werkoverleg. En in beide gevallen kunnen onze teamleden gewoon kijken naar wat staat er nou op zo'n lijstje. Bijvoorbeeld. Bij ons op kantoor is Tom onze chef boodschappen. Die zorgt er elke dag voor dat wij een lekkere lunch hebben. Die moet natuurlijk alleen wel weten welke boodschappen hij precies moet halen. Moet er bijvoorbeeld ham komen of kaas of misschien wel een lekkere salade of iets dergelijks. Iedereen kan dit dan op het lijstje zetten en op deze manier weet Tom precies welke boodschappen hij moet halen. En zo hoeft hij niet iedereen meer langs om te vragen of ze nog verzoekjes hebben voor tussen de middag. Maar de reden waarom ik niet meer zonder Microsoft te doen kan is omdat ik een lijstje aan heb gemaakt die heet mijn tweede brein. En op die lijst kan ik van alles neerzetten waar ik nu even niet aan hoef te denken... ...maar misschien over een half jaar of over een jaartje misschien wel weer een keertje wat mee wil gaan doen. Wil jij ook beginnen met Microsoft To Do, maar heb je inspiratie nodig? Dan heb ik hier wat suggesties van lijstjes die wij gebruiken. En vorige week heb ik het gehad over Microsoft Bookings, ook fantastisch voor productiviteit. Klik hier voor Bookings en YouTube geeft hier een suggestie voor een andere video.